Hé hey, Brabetje! oh Brabetje! mooi groen glas Brabetje! Oh Brabantje, hé hey, Brabantje. Daar zit een vlieg op dat vocht, op je oogvocht, is niet zo lekker. Hé, hey. hé hey, Bem Bem, oh Bem Bem. ja nou ja, gaat gelijk die, gelijk die kant op en dan gaat Brabantje ook mee. Oh, Brabantje! Hé, hey, Brabantje! Lekker brandnetel. Hé, wel lekker gras! Gas, gas is, is altijd lekker dan een brandtijdel, blijkbaar. Hé, hey, Brabantje! Hé, hey, Brabantje! Kijk, het